Nou, alsjeblieft. 50 pakketten. Op winkelcentrum Zuidhof. Daar heb ik als voorzitter van de winkeliersvereniging het initiatief genomen om de klanten te vragen met ons mee te sparen. En daar pakketten van te halen die we beschikbaar stellen aan Glanen bloempje in geleen. Zij hebben veel te maken met mensen die deze pakketten goed kunnen gebruiken. Zij weten ook dat deze pakketten goed terechtkomen. Ze hebben in alle vertrouwen 50 pakketten overhandigd, zodat zij weer uitgedeeld kunnen worden aan de mensen die deze pakketten zeer zullen waarderen.